Hartelijk welkom bij weer een video over ijs maken. Vandaag maken we chocolade roomijs met nootjes. Um, dit is een van de warme recepten. Dus dit is een recept waarbij gekookt moet worden en dat soort dingen meer. Nou dat is, um, dat gaat allemaal ongetwijfeld lukken. Um, iets wat we aan het procedé gaan veranderen, dat is tot zeg maar normaal gesproken de eerste twee keer heb ik zeg maar nadat we het ijs gemaakt hadden in de ijsmachine, ook in de ijsmachine het laten vriezen, ga ik nu niet doen. Um, ik acht die functie vooral geschikt voor als jij ijs maakt en dat eigenlijk binnen een uur met je gasten wilt opeten, dan is dat interessant. Um, het is vrij lastig namelijk om het ijs uit de bak te scheppen en dat in een bak en dan in de vriezer te plaatsen. Dat zal ongetwijfeld makkelijker zijn wanneer je het ijs net gemaakt hebt, want dan is het een beetje als een soort van soft ijs. En dat schep je er natuurlijk veel gemakkelijker uit dan al het andere. Um, de nootjes die we gaan gebruiken, dat gaan we straks in de video ook zien. Die gaan we op het laatst toevoegen door dat klepje die je de vorige keer hebt gezien boven in het apparaat. Dan gaan we het klepje openmaken en dan gaan we de nootjes erin doen. Verder bestaat het recept natuurlijk uit uh, chocolade natuurlijk. 250 gram chocolade. Eigenlijk moet het pure chocolade zijn. Ik heb geprobeerd melkchocolade. Ik hoop dat dat goed is gegaan. Dat zal blijken. Um, dan 125 gram bruine bastardsuiker. Beter gezegd, het, ze zeggen bastardsuiker, maar ik vind bruin lekkerder dan wit. Dus vandaar bruin. Twee zakjes suiker, Volgens het recept anderhalf, maar ja, dan heb je met een anderhalf zakje over. En dat vind ik ook weer niet zo handig. Dus twee zakjes vanillesuiker. Drie eierdooiers. 400 milliliter volle melk. 200 milliliter slagroom. En vier eetlepels dus van die nootjesmix. Maar die komt er dan dus later bij. Um, we gaan het uh, ingrediëntenproces in. Um, en aan het eind gaan we zien hoe het eruit gaat komen. Um, nou, tot zo meteen. Zo, vandaag gaan we chocolade ijs maken. Ik heb hier de ingrediënten klaar staan. Bestaande uit 125 gram bruine barstertsuiker. In het recept staat overigens witte barstertsuiker, maar ik vind bruine lekkerder op de een of andere manier. Dan 250 gram chocolade. Dat moet eigenlijk pure chocolade zijn, maar ik heb toevallig alleen melk in huis. En ik ga er even voor het gemak vanuit dat ook dat gaat werken. Dan uh, anderhalf zakje vanillesuiker. Uh, um, ik ga twee zakjes gebruiken, want dit is eigenlijk om het romaga te maken. Dus vandaar de vanillesuiker. Dan drie eierdooiers. De eieren heb ik klaar liggen. Die ziet u hier waarschijnlijk wel liggen. Dan 400 milliliter Melk. We gebruiken volle melk. Hoe meer room, hoe meer vet, hoe romiger het ijs wordt, zeg maar. 200 ml slagroom. En dit staat niet in het recept, maar ik doe dat wel. Vier eetlepels nootjes mix. Ik vind het namelijk erg euh, lekker om ook een beetje nootjes door het ijs heen te hebben. Alleen dit gaan we pas toevoegen helemaal aan het eind. Dus het gaat uit beeld verdwijnen. Want op het moment dat het ijs gemaakt wordt, weet niet of je kunt herinneren dat klepje bovenin het apparaat... Vijf minuten voordat het ijs klaar is, voegen we dit toe, zodat het vermengd wordt in het ijsmengsel. En dat is eigenlijk alles wat we gaan doen. Ja, wat gaan we nu doen? Um, om te beginnen gaan we de slagroom en de helft van de melk aan de kook brengen. Um, en als het kookt, dan gaat het vuur uit. Gelijktijdig um, moeten we eigenlijk ook de chocolade op ben marie verwarmen. Dat is een truc. Daar moet ik even naar gaan kijken hoe we dat precies gaan doen. Het is zo dat je hebt een, je pakt een pan, die vul je voor een deel met water. Dat water breng je aan de kook. En dan moet je daar eigenlijk een metalen pan of kom op kunnen zetten die het water niet raakt. En daarin doe je de chocolade. En daarmee gaat de chocolade dan smelten. Dat noemen ze eau bain-marie. In de tussentijd moet ik ook de eierdooiers in een aparte kleine kom doen en vermengen met de bastardsuiker en dat vermengen tot een egale massa. Ja, en dan gaan we met die melk verder. Uh, laten we eerst maar eens beginnen met uh, de aubermarie in orde maken. En het verwarmen van de melk en de slagroom. Daarvoor zet ik de camera even uit, kom ik zo bij je terug. Nou, dan gaan we uh, in de steelpan. De slagroom dus. Die ga maar als de slag gewoon verloren gaat, slag gewoon lekker. En zo verder schoonmaken. En de helft van de melk. Ietsjes meer. Zo. Dat gaan we verwarmen. Aan de koop brengen, zoals hij zegt. Zo. In de tussentijd dus wordt het water verwarmd voor de Au bain Marie. Uh, en dan gaan we nu uh, een bak maken waarin ik zeg maar de eieren en de bastedsuiker tot een egale massa ga brengen. Dat ga ik weer even vanaf de, de camera met de camera uitdoen. Inmiddels hebben we de uh, eierdoos met de bruine bastedsuiker tot een uh, egale massa gewerkt. Um, de melk is aan het uh, langzaam aan het koken en ook de bain-marie. In de bain-marie gaan we de chocolade doen. Dus we hebben die pan in een pan met water staan, als het ware, net daarboven. Dat gaat er nu in. En um, ik heb begrepen dat daar ook de andere gedeelte van de melk bij moet, maar dat doe ik op het laatste nippertje pas. want. Um, dan heb ik ook zicht op of dit ook werkelijk uh, smelt, de chocolade. Nou, we gaan weer even van de video af. Kom zo weer bij je terug. Het, de melk en het room is inmiddels uh, voor elkaar. We gaan eerst de resterende melk overigens bij de chocolade doen. Want de chocolade is bijna gesmolten. Dan ga ik de, chocolade, of de laatste gedeelte van de melk bij doen. Zo. Goed doorroeren. Dat laat ik nog even op Ben-Marie staan tot het helemaal uh, klaar is. Want dat kan ik nog niet met zekerheid zeggen. En wat we gaan doen, we gaan een heel klein beetje van de gekookte melk en de slagroom doen we bij het uh, suikermengsel. Uh, het suiker en de eiendooier. En dat is om binding te voorkomen. Dat roeren we er goed doorheen. En wat ik ga doen, dat staat er nog niet in het recept, maar ik ga dat wel gelijk doen, ik ga daar de vanillesuiker bij in doen. Ondertussen even door de ook bij marie chocolade heen. maak er een beetje een rommeltje van, zag ik. Nou, dat gaan we zo weer opruimen. je suiker er doorheen. Dat iets weggooien. Dat er even doorheen roeren. Vervolgens gaan we dat suikermengsel door de warme room en melk heen doen. Dat is wat ik hier nu doe, zoveel mogelijk ervan in de pan hebben. Zo. En dat gaan we op een zacht vuurtje, en dan bedoel ik ook echt een zacht vuurtje. Gaan we dat binden. Zo, ik zet hem op drie, niet harder dan dat, en ik roer dat er netjes doorheen. Ondertussen is ook de op bij marie uh, klaar. Die kan nu ook een heel stuk lager, want de melk is gesmolten. Zo, ondertussen halen we de chocolademengsel halen we eraf. Die pan met water die kan leeg. Zo. Dit moet binden zoals dat heet, 3 tot 5 minuten op een zacht vuurtje. Nou dat zachte vuurtje dat is wat we hier nu aan het doen zijn en als dat klaar is dan vermengen we dit met het chocolademengsel en roeren dat goed door en dat is het moment waarop we kunnen zeg maar zeggen we laten het afkoelen en het is klaar om in um, de ijsmachine te gaan. Nou dat is wat we gaan doen. Dat ga ik verder nu niet laten zien, dus ik ga even deze paar minuten, dat dit goed gebonden is. Dat is dus het room en slagroommengsel met de suiker eh, en, het ei, en de eidooiers. Um, en uh, de andere pan is dus het chocolademengsel met 200 milliliter van de slagroom. En dat gaan we zo meteen vermengen. En dan, uh, dan kan het straks in de ijsmachine. Tot zo! We hebben even... Um... Het mengsel overgegoten in een maatbeker, want zoals je misschien weet van de vorige video's, maximaal 800 milliliter. En dat geheel gaat nu hier in de ijsmachine. Dat gaan we gelijk even doen. Zo. Deksel erop. En dan gaat de machine aan het werk. Een uurtje en vijf minuten voordat het klaar is, gaan we de nootjes eraan toevoegen voor het laatste stukje. Inmiddels is het ijs zo ver dat we de noten kunnen gaan toevoegen, dus dat gaan we nu doen. die laten we nog even door het, door het ijs heen mengen. En dan is zomaar het ijs klaar. Het ziet er net uit als pindakaas. Maar dat is het niet. Het is echt chocoladeijs met nootjes. Die nootjes moeten nog iets beter vermengd worden. Daarom dat ik even de vriezer uitgezet en nu alleen laat... Mengen. Dus als hij iets minder afkoelt, zal hij wat makkelijker mengen. En als die dan goed vermengd is, vries ik hem nog even iets wat op en dan gaat hij in de bak. Um, het ijsproces duurde wel iets langer als dat normaal was en dat heeft te maken met het feit dat de ingrediënten nog een beetje aan de warme kant waren toen ik ze in de ijsmachine gedaan heb. Um, het maakt verder niet uit, alleen daardoor duurde het ijsmaken wat langer het laatste stukje van de video het laatste stukje van het mengen hij koelt nu ook weer en het is heerlijk ijs geworden dat kan ik je vertellen um, ik zal zo nog even een stukje afsluitend verhaal doen maar dit is het resultaat en dat gaat zometeen in de ijsbak de vriezer in zodat we naast het vanille roomijs en het persijke roomijs nu ook chocolade roomijs met nootjes hebben zo dat was het maken van chocolade roomijs met nootjes. Wederom kan je zeggen, het was voortreffelijk. Het is voortreffelijk ijs, beter gezegd, we hebben alleen maar geproefd. Het meeste zit in de vriezer, maar het smaakt verrukkelijk, heerlijk chocoladig. En met die nootjes erbij is absoluut een verrij verrijking van het gebeuren. Uh, je ziet eigenlijk al een heel klein beetje aan uh, mijn manier van ijs maken. is Dat je een basisrecept neemt en dat je op dat basisrecept... Uh, experimenteert. Zo heb ik geen pure melk, of eh, chocolade genomen, maar melkchocolade. Zo heb ik niet uh, witte bastard genomen, maar bruine bastard suiker. En ga zo maar door. En dat, uh, De ene keer gaat dat een keer fout. Dat kan een keer fout gaan natuurlijk. Uh, ik ben het nog niet tegengekomen. De andere keer gaat het goed. Uh, maar het is een kwestie van experimenteren dus. Ik hoop dat je het leuk vond en tot de volgende keer. Dag.